Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Ooit hoorde ik het verhaal over een puber die had gedronken en een ongeluk had veroorzaakt, waardoor de vrouw en kind van een man overleden. De man wist dat God wilde dat hij de jonge man die het ongeluk veroorzaakte vergaf. Door veel gebed was hij in staat om Gods liefde door hem heen te laten stromen. Die man wist hoe hij net als Jezus kon vergeven. Hij begreep dat deze jonge man ook zelf gewond was en genezing nodig had. Wanneer mensen ons pijn doen, zouden we moeten leren te zien naar wat mensen zichzelf hebben aangedaan in plaats van wat ze ons hebben aangedaan. Want gekwetste mensen kwetsen anderen. Meestal is het zo dat wanneer iemand een ander kwetst, ze vaak zelf net zo erg gekwetst zijn en als gevolg daarvan lijden. Dat is de reden waarom, toen hij pijn leed aan het kruis, Jezus van zijn moordenaars zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is ongelofelijke vergeving. Laat dat ons vandaag inspireren. Laten we allemaal proberen om net als Jezus te vergeven. Laten we samen bidden. Heer, wanneer mensen mij kwetsen, help mij dan om voorbij mijn eigen pijn te kijken en hun pijn te zien. Help mij om hen net als Jezus lief te hebben